Ik heb uh, een tijd geleden een mail van iemand gehad die al dertig jaar met spiritualiteit bezig is, maar nog steeds worstelt met gevoelens van depressiviteit en zinloosheid en van zijn sprekend wil verder komen. Vanuit het leven uitgezien kun je zeggen dat die gevoelens te hebben ontstaan omdat je daar al niet in een eenheidsgevoel leeft. Er zit daar een scheiding, er zit al een uh, grens of een begrenzing in je zijn. Tegelijkertijd het feit dat je dat kan omschrijven, betekent dat je daar, dat transcendeert, dat je er buiten staat... Dat je kunt waarnemen dat er depressie of zinloosheid is. Dat is al een hele belangrijke stap. Maar hoe kom je verder? Van het waarnemen van tot het echt ontwaken, middenin zijn. In dat open aandacht zijn, onvoorwaardelijke liefde. Complete verbondenheid. Hoe gaat dat op zijn werk? Hoe ontstaat dat? En daar begint eigenlijk... Een ingewikkeldheid die makkelijk uit te leggen is, maar in de praktijk ingewikkelder lijkt uit te voeren. Namelijk, op het moment dat je jezelf in jezelf projecteert, en dat is het, het ik-gevoel krijgt, of een standpunt inneemt in het leven, waar de ene keer heel open of half open bent, en de andere keer helemaal gesloten bent. Dat proces is een proces die jarenlang, al je hele leven lang, met regelmaat plaatsvindt en je weet dat dat precies is wat stilgelegd moet worden of zou moeten stoppen, wil je tot die openheid, tot open zijn, tot, het, tot je ware natuur, tot het beleven van je ware natuur komen. En tegelijkertijd zit er een soort vicieuze cirkel, want op het moment dat je je best voordoet om het te bereiken, dan creëer je weer een kracht, een beweging in je, die dat juist belet, die juist het probleem creëert weer, van een ik die iets wil. Dus een ik te hebben die het wil, of een ik te hebben die het doet, een ik te hebben die het accepteert zelfs, zit in de weg. En dat zie je, dat neem je waar. En dan komt de vraag van hoe ontstaat de volgende stap. Hoe ontwaak je van daaruit in je ware natuur. En dan is het moment dat je merkt dat accepteren niet een handeling is. Dat in dat accepteren moet je stoppen met te willen accepteren. Dat je ware natuur in zich acceptatie is. En in die overgave, in dat stoppen, het te willen veranderen of het te willen accepteren. En dat er niets doen en het te laten zijn met respect, met openheid, met liefde. Kom je vanzelf door die respect, die openheid en die liefde in de onvoorwaardelijkheid terecht. En ontdek je dat je dan ontwaakt bent in je ware natuur. Die er al altijd was en nu wel bewust middenin bent.